Even een gezellig winterfoto aan Masja en Sintje mij geven. Het is een mooi zonde weer geworden. Oh, kom eens. Sintje komens. O, masja. Hé, masja. Sintje, kom, eens. Oh, Mascha. Hey, Mascha. Sintje, kom eens. Ja, dat is helemaal schoon. Ze zijn wel super lekker. Kijk eens Mascha, kijk eens. Oh Sintje wel ook een wortel. Hé hey, Mascha, hé hey, Mascha, hé hey, Mascha. Hier krijgt Sintje een kleine. Kijk eens Mascha, kijk eens Mascha. Sintje Mascha. Oh, Mascha. Oh, Mascha. Goed zo, Mascha. Wat aan vliegen, Mascha. Wat aan vliegen. Hé. hey, Hé, hey. hey, Mascha. Sintjep. Kijk, ik pak er nog een. Kijk eens. O, oh, Sintje. Masha. Ben jij Sintje mag er ook okay. in. O, oh, Masha. Hé, hey, Masha. Hé. Hey. Kom eens. O, oh, Masha. Sintje. Patjes. O, oh, Masha. Kom maar. O, oh, Masha. Wat ga je snel weer terug? Oh, Masha. hee, Masha. Hey. Oh, Masha. Sintje, sintje, patjes.